Vandaag hebben we als gemeenteraad van Buntschoten een belangrijke vergadering gehad. We hebben besproken hoe onze begroting er van volgend jaar uit komt te zien... en waar wij geld aan uitgeven. Als ChristenUnie waren twee onderwerpen heel erg belangrijk. Allereerst de huisvesting van onze scholen. We zijn bezig met een groot project... waarin veel scholen een nieuwe of een gerenoveerde locatie krijgen. Wij vonden het heel belangrijk dat... De nieuwbouw van de grondtoon en de groenschool doorgaat, ondanks dat de kosten heel erg toenemen. Wij willen als ChristenUnie daar geld voor vrijmaken en die nieuwbouw door laten gaan. En daarna gaan we kijken hoe we het met de rest van de scholen gaan doen. Maar die nieuwbouw, die moet doorgaan. Het tweede onderwerp wat we hebben besproken zijn de zorgkosten. Die kosten die reizen echt de pan uit dus als gemeente hebben we maatregelen moeten nemen hoe we ervoor zorgen dat de zorg betaalbaar blijft als ChristenUnie hebben wij er vertrouwen in dat door deze maatregelen de zorg inderdaad betaalbaar blijft en dat wij de zorg kunnen bieden aan al onze inwoners die dat nodig hebben in de vergadering kwamen nog veel meer onderwerpen aan bod wil je weten wat we allemaal besproken hebben lees dan onze bijdrage op onze website wunschoten.christenunie.nl